We zijn terug van vakantie en dit is even een update video met logischerwijs heel veel updates. We gaan door. En omdat ik zoveel updates heb, heb ik even mijn telefoon erbij gepakt. Dus we gaan vandaag uh, lekker veel praten. Uh, ten eerste natuurlijk het belangrijkste puntje dat ik terug ben van vakantie. Vandaar dat er dus geen video's online waren. Uh, ik ga jullie wat vragen stellen over een nieuwe serie waar ik, uh, waar ik mee aan de slag ga. Uh, dan gaan we nog iets vertellen over een truckpool, een bierfust. En we gaan het iets vertellen over een update van een nieuw toestel. Op vakantie heb je natuurlijk lekker de tijd om te denken. Dus ik zat daar in Griekenland met mijn driedubbele cocktail. Mijn biertje natuurlijk even lekker te genieten. En ik denk, weet je wat? Laat ik eens even gewoon gaan zitten. Gewoon even rust, even ontspannen. En toen ik daar zo zat, lekker, mijn biertje in mijn hand. Lekker gewoon aan het genieten, weet je? Het was daar graad of 36 lag ik daar in de zon en toen dacht ik wat zijn nou eigenlijk YouTube video's die ik graag kijk? en de YouTube video's die ik graag kijk zijn vanzelfsprekend fitnessvideo's, maar ook ondernemer video's alles wat met zakelijk alles op zakelijk gebied vind ik gewoon heel interessant en ik dacht weet je wat als ik die twee nou kon combineren dan kunnen we hier misschien op YouTube wel een leuke serie maken het speelt al langer in mijn hoofd dat idee om iets van een ondernemersserie te maken en ik heb echt al wat, uh, wat, wat vragen en wat topics in mijn hoofd. Maar nou is alleen mijn vraag aan jullie: hebben jullie een vraag aan mij dat dus je denkt? Nou, Raymond, zakelijk gezien zou je daar bijvoorbeeld een video over kunnen maken? Als je nou zo'n vraag hebt, laat dan even natuurlijk een reactie achter. Ga je kijken of ik er wat mee kan doen. Het truckpool, kijk, dat is echt super tof. Dat is natuurlijk een van de. ...klassieke, stoerste, ruigste, meest indrukwekkende strongman oefeningen die er zijn... ...truckpool. Hartstikke gaaf, vandaar dat wij natuurlijk ook hier in de gang... ...even kijken daarachter, een truckpool... ...huppakee. Apparaatje hebben en dan kunnen de leden hier door de zaal heen rennen. Wat is natuurlijk nog gaver als je gewoon een echte vrachtwagen regelt. En die heb ik geregeld. Dus ik ga hier een uh, amateurwedstrijdje houden, gewoon vriendschappelijk enkel voor de leden van de club. Um, en ik heb dus een vrachtwagen geregeld, wat kleine prijsjes erbij, barbecuetje, biertje, noem maar op. Natuurlijk wordt dat een, een leuk YouTube-videootje. Um, ja, ik ben een beetje in, uh, in twijfel hoe die video eruit zal gaan zien. Want ik moet natuurlijk zorgen dat iedereen wat te eten heeft, dat iedereen wat te drinken heeft. Ik moet een beetje met mensen praten, tips weggeven. Uh, en dan moet ik ook tegelijkertijd nog filmen. Nou, het bieren, of het, het bieren, ik zit er in mijn hoofd, helemaal, helemaal vakantiemodus. Um, het barbecuen... Dat heb ik natuurlijk uitbesteed aan een lid, hoop ik. Daar zoek ik nog even een vrijwilliger voor. De vrachtwagen bestuur ik natuurlijk niet. Dus, ik heb er wel wat tijd om te filmen, maar ik denk dat het wel echt hele mooie content wordt. En dan gaan we gewoon eens even kijken of we daar een leuke en hopelijk zeer unieke video van kunnen maken. Zijn dit niet de twee schattigste bierfusjes die je ooit hebt gezien? Klein modelletje, liter of 30, 10 kilo, 20 kilo. Wat betekent dat ik weer nieuwe 50 en 60 kilo bierfust heb. En als je natuurlijk zo'n nieuw fust hebt van 60 kilo, dan moet je natuurlijk wel even laten zien hoe het moet. Of hoe het niet moet. En omdat ik me nooit ergens schaam, laat ik natuurlijk ook gewoon de aller, aller, allereerste poging ooit zien met een 60 kilo bierfust. Komt ie! Kut. Kut. Zoals je ziet ging dat niet volgens plan en is nu ook mijn vloer verziekt. Dus dat is wel een beetje jammer, maar goed, dat is alleen maar weer een goede les. Um, voordat ik commentaar krijgt, ik overhead press of push press. Een kilo 85. Ik ben helaas niet zo'n goede overhead press. Ik ben daar zelfs zeer slecht in. Uh, een 60 kilo bierfest moet geen probleem zijn als ik met een 85 kilo press wegkom. Um, er is alleen één groot verschil en ik zou uitleggen hoe dit komt. Kijk, normaal een bierfust van 30, 40 kilo, die clean ik van de grond af. Die vang ik in de rekpositie. Dan kijk ik, voel ik vooral hoe het zand ligt. En dan verschuif ik het misschien nog een centimeterje en vanaf daar stoot ik uit. Een 60 kilo fust krijg ik persoonlijk niet van de grond afgeclean. Ik denk eigenlijk vrij weinig mensen. En die til je dus eerst op, zoals je een atlassteen optilt. Je legt hem op je bovenbenen. En dan rol je hem heel ongemakkelijk eigenlijk naar de rekpositie. Dus op het moment dat je dat fust in die positie hebt, dan is het zand inmiddels alle kanten opgegaan. En pas als je met de lift start, dan voel je dus waar het zand naartoe gaat of waar het zand op dat moment ligt. En als je al bent gestart en je moet dan gaan corrigeren, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus mijn allereerste ervaring met zo'n zwaar bierfust over boven mijn hoofd uitstoten uh, was nogal een erg wijze les... Berg van geleerd. Volgende keer gaat hij gewoon lukken. Hier in de vrije trainingsruimte. Uh, komt. Laat ik er nou niet iedere keer hè, zo mysterieus over gaan zitten doen. Deze keer gaan we het gewoon lekker vertellen. Ik heb hem ook al op Insta. Heb ik hem op Insta gepost? Voor mij wel. Ik weet het niet, volgens mij heb ik hem op Insta gepost. Hier komt een hageltje nieuwe hex squat van ATX topmerk. Lekker hex squat. Ik heb een tijdje zitten twijfelen over de compacte press. Van, uh, die was letterlijk de helft van het geld. Uh, en daarna heb ik zitten twijfelen over de, de hek lekpress. En uiteindelijk denk ik: van ja, mijn vriendin heeft me eigenlijk overhaald. Die zei: Raymond, ik ken jou. Je koopt toch eerst dat een goedkopere model. Daarna wil je die betere. En dan koop je toch die duurdere. Buiten dat die duurder is, zitten er ook twee standen op. En daar had ze wel een goed punt. Je kunt natuurlijk gewoon een squat uitvoeren. Maar je kunt de zitting omdraaien en een 45 graden lekpress ervan maken. Hoe dan ook, ik verwacht dat hij er binnen 1 à 2 weken is, eindelijk. Um, dat heeft me namelijk 4 maanden uh, geduld moeten hebben. Ik heb al 4 maanden moeten wachten. En als ik iets niet heb, dan is het geduld. Um, hij gaat er komen, zal ik ook weer natuurlijk even verwerken in een vlog. Dan als laatste, dit was een beetje een haastige video. Dat komt omdat ik met nog een project bezig ben. Het is een vrij groot project. Het is een online project. Het is niet voor iedereen, alleen ik had vroeger gewild dat dit project er was. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover ga zeggen. Het wordt uh, voor de mensen die er interesse in hebben, wordt het echt super dik. Um, ja, meer kan ik er gewoon nog even niet over uitlaten. Ik ben er al een, uh, echt een aantal weken slechts maanden mee bezig, tot alles uh, puntjes in de i... Uh, te verzorgen in ieder geval. Uh, daar komt natuurlijk er wel even een grote update voor. Een aparte video. Dit was hem weer. Schultz: Toadstreng.nl Ignite your fire and grow stronger.